In deze handleiding laat ik je zien hoe je een mailaccount toevoegt binnen Windows Mail. Um, voordat ik dat doe, maak ik eerst een mailaccount aan en dat doe ik via mijn Pepix. Zoals je ziet ben ik al ingelogd en open ik nu het hostingpakket. Um, nou, via het hostingpakket kom ik terecht in Direct admin, klik ik op e Manager, e Accounts en voeg ik een nieuw account toe. De gebruikersnaam wordt @ondernemerssucces.nl. Het wachtwoord, dat mag hij zo beslissen en uh, het kwotum zet ik op onbeperkt. Ik heb hier nu het wachtwoord en een gebruikersnaam die ik zo meteen nodig heb voor Windows Mail. Um, voor het instellen open ik Windows Mail. Ik klik hier op het tandwieltje en ga dan naar accounts beheren. Vervolgens klik ik op account toevoegen en dan klik ik op ander account, pop, IMAP. Dat is wat er staat. Um, het mailadres, dat had ik net gekopieerd. Het wachtwoord, dat vind ik hier. En ook die plak ik hier. En dan klik ik op aanmelden. Nou, zoals je ziet gaat Windows Mail even bezig. En, nou ja, kind kan de was. Het is alweer klaar. Um, ik zie hier wel een, uh, ja, een waarschuwing. Dus daar klik ik op. Hij zegt dat er sprake is van een niet vertrouwd certificaat. Ehm... Um, Mocht je dit probleem hebben, dan heb ik een snelle oplossing. Namelijk, ga terug naar Direct Admin. Klik op Account Manager, SSL Certificates. En vraag via de Let's In Script, dat is de eerste optie, een certificaat, een certificaat aan voor mailpunt. Nou, in dit geval ondernemerssucces.nl. Wat hij dan doet, is hij maakt een nieuw certificaat aan voor dit domein, zodat hij ook beveiligd de mail kan synchroniseren. Want schijnbaar had ik die optie nog niet ingeschakeld. Um, zoals je ziet is dat certificaat nu aangemaakt. Dus dat is een zorg minder. Dit, dit is iets wat je één keer hoeft te doen. En dan ga ik weer terug naar Windows Mail. En klik ik in dit geval even op doorgaan. Want ja, we weten nu dat het certificaat is aangevraagd. Dus die waarschuwing is verdwenen. Um, volgens mij ziet alles zo goed uit. En wat ik dan altijd even probeer is mezelf een mail te sturen om te kijken of het natuurlijk echt binnenkomt. Nou, de mail is verstuurd en zoals je ziet ontvang ik de mail ook weer. Dus in deze korte handleiding hebben we gezien hoe we een mail kunnen toevoegen via direct admin, hoe je probleem met een onbeveiligd uh, certificaat uh, oplost door een nieuw certificaat aan te vragen via direct admin en hoe je dus een mail verstuurt met, nou, in principe, Windows Mail. Dat was niet eens het moeilijkste ervan. Uh, nu is de taak aan jou om het zelf te doen. En mocht je vragen hebben, dan weet je ons te bereiken.